What the fuck? Who's there on? Hallo jongens, mijn sluit blijven bij deze nieuwe video op mijn kanaal Header too long bomb down B One shot, it's shot, eh? Shot, shot, do it quite. Oh my god. Nice. This is G's 60 What the f**k? Ik ben gaan ba- ja, ik ben dood. Rip. er zat er eentje mij te knifen, ik had hem niet eens door. Nice. Godverdomme, hoe wil ik hier ooit langskomen? Oké, okay, nu moet je het doen anders heb ik verloren. Of je ja. moet 7. Oké, okay, save maar hebben het is te lang. Deze, een paar. UMP, PP oh. Bison, IP. Graag weg. Toe Toet toet. Flame grenade. Yeah. Too late. Heb te weinig informatie vriend. <laughs> ja. Ah, Ik moet gewoon meer informatie geven. Oh je bent dood. Ik Bottom. Let's be. One lower tannel. One lower tannel. Fucking life By the way. Ik dacht ik zeg het even. Ze zijn short, pak hem snel. Godverdomme, ik schrik oh me bron. dood. <laughs> Houdt je waarschijnlijk gehoord. Even rennen. Ja, boven je. Hij is aan de Oh, mijn god, kooks waarop. Ik kon niet meer hoe ik verder moet in Pokémon Go. Ik kan je helpen. Nou, bij het begin staat de in Pokémon, maar ja, ik druk op Charizard, maar ik kan hem niet vangen. Hij plant ook waar ik niet bij ben, echt fucking handig. Pokémon Go verslaafde. Nee, want hij doet het voor mij niet eens. Daarom. Tomix uit? heeft like bij hem. Nou, ze zijn allemaal al dood. Oh ja. Oh, ik heb het vol. Ik go short, Zegt hij dan hè? Ja, er zit iemand in met. Dan moet je zeggen, houd je back. Go, go, go. Nee. Kan niet. Waarom kan dat niet? Ik ga ik toch niet zeggen joh? Nee, waarom niet? Ja, eigenlijk heel veel mensen gebeurd. zijn gewoon de hele tour dus in één deugen gevallen. <laughs> Fucking kutspel. Soms had ik dit wel echt. Gooi ik precies een flashbang en dan precies komt hij naar binnen. Precies, precies. Ja, precies. Ga me zou, niet uh, schieten! Ik ga ah, gewoon rustig. op. Yolo. Godverdomme, verdomme stond er daar en daar anders hadden ze wel gekomt. Ja, gekomd hè Deze gozer is met Nee Even redden Hang hey, staat die man? Oh my god, die man die zag ik niet. Maar ja, het komt wel hierheen. Met de vluchtelingen zijn heel veel terroristen meegekomen, oké? Okay? Ja. Oh my god! Oh! <coughs> <Nee. laughs> oh. Maar dit snap ik niet toch? Hij hatchelt mij, hij killt mij. Wordt hij gekickt? Hey, kicked uh, ik het, één keer, wordt hij gekikt, ja. Oh hey, trouwens. you're scared to knife me because, because you're the, gonna get a ban. Ah. But I reported you anyway, so you will get fucking bent, Pussy. Nog steeds, hoe kan ik dan nog steeds meer geld hebben, vraag me af. Nou oké, ik ga een keer goed. It's It's me. Yo. Kom op. What are l'île